Bedrijfjes op te zetten al vrij, uh, vrij jong. Ik ja? begon dan in alarmsystemen op uh, middelbare scholen zeg maar, te verkopen. Vanuit mijn studietijd ben ik een internet access provider gaan oprichten. Dat vind ik nog steeds een van de leukste ondernemersavonturen die ik, uh, die ik uh, ontwikkeld heb. Want het internet kwam toen op, iedereen wilde het internet op, maar het ja. was lastig en moeilijk. Het begon in de hypothecaire markt in 2005. Uh, mijn oudste broer Ronald uh, die zat in de hypothecaire markt en het was lastig om nog vette online aan te vragen of te vergelijken. En wij maakten eigenlijk een portaal waarbij het vrij eenvoudig kon doen in drie stappen. We brachten de hypotheekmarkt eigenlijk in kaart, dus alle rentetarieven bereiken. En ik kon vrij eenvoudig in drie stappen eigenlijk een hypotheek met vette aanvragen. En dat was in die tijd uh, nieuw en handig. Ja. En uh, werd er ook allemaal gebruik van gemaakt. Je bracht gewoon leads aan. Ja. En jij verdiende per lead. Ja, of per afspraak. Dus we hadden naast dat we de leads genereerden, maakten we ook afspraken voor de financiële sector. Dus een aantal banken, uh, een groot aantal tussenpersonen namen zeg maar, de leads of de afspraken af. Ja. En, uh, en wij faciliteerden dat eigenlijk. En hoe het hele groot proces. werd dat? Nou, dat is in hoogtijdagen dagen een mannetje of 25 geweest en uh, een paar miljoen euro omzet. Het ging te goed, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, wij hadden een, uh, een commerciële deal met een grote energiemaatschappij uh, in Nederland. Daar genereerden we eigenlijk leads en uh, business voor, zou je kunnen zeggen. We waren een verkoopkanaal. En dat liep dusdanig goed dat men uh, behoorlijk afhankelijk werd van, uh, van ons als kanaal zijnde. En men besloot om eigenlijk dat kanaal naar zo toe te trekken. Als je het vanuit businessmodel krijgt, dan moet je wel veranderen. Dus als jij blijft zitten op je policy ja. business, dan uh, is het de einde oefening op termijn. Ja. Dus je zult naar diensten toe moeten. Dat is uh, bij in dit geval centraal beheer ook het geval. Um, en ik denk dat het dicht bij je uh, DNA moet passen.